Dag dames en heren, vandaag was de paraplu nodig want een gebied met bewolking en regen trok van noord naar zuid over het land en op de regenradar kunnen we dat heel duidelijk terugzien. Gebied met neerslag, van noord naar zuid overtrekkend, daarachter werd het even droog, maar ten noorden van de Waddeneilanden zagen we aan het einde van de ochtend al de eerste buien opdoemen en die trekken vanmiddag nog over het land en daarbij is zelfs wat hagel mogelijk, want er wordt vooral in de hogere luchtlagen van de atmosfeer wat koudere lucht aangevoerd. De wind waait uit het noorden en vanuit het noorden daar worden uiteindelijk dus ook die opklaringen aangevoerd. Opklaringen waar we ook komende nacht mee te maken gaan krijgen. Dan kan de temperatuur al dalen tot rond het vriespunt. Maar goed, met vanmiddag wat opklaringen kunnen we in ieder geval nog wat zonneschijn verwachten. Maar zoals gezegd, er valt ook nog een enkele bui. 7 of 8 graden. De wind draait naar het noordwesten en is aan zee vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6 ook vanavond en zelfs vannacht kan er nog wel een enkele bui vallen, maar het klaart ook regelmatig op. En tijdens die opklaringen daalt komende nacht de temperatuur in het binnenland tot rond het vriespunt. Toch denk ik dat er ook vannacht nog wel her en der een bui kan vallen. En op dat soort momenten is er natuurlijk veel meer bewolking, ligt de temperatuur ook een paar graden hoger. Landinwaarts neemt de wind duidelijk af in de kustgebieden, met name in het noordelijk kustgebied, blijft het ook komende nacht nog wel aardig doorwaaien. Morgen staat er opnieuw een noordenwind, daarmee wordt het zo'n 6 tot 8 graden. Het is wisselend bewolkt, vooral in de ochtend weet nog her en der een bui uit de bewolking te vallen. In de middag wordt het droog en krijgt de zon steeds meer ruimte. En als we dan naar de zondag kijken, dat belooft dan de meest zonnige dag van dit weekend te worden. Na een koude nacht overigens, met op veel plaatsen lichte vorst, komt in de middag dan de temperatuur op een graad of 6 uit. De wind uit noordoostelijke richting, die maakt het in de middag wel een beetje schrauw. En dat is ook het weerbeeld voor volgende week. Veel zonneschijn, weinig wolken, overdag temperaturen zo van een graadje of 5 à 6. En in de nachten frist het licht en op een enkele beschutte plek kan het soms wel eens een keer tot matig vorst komen. En dan praten we over temperaturen rond de min 5 graden. Fijn weekend!